Betrouwbaar, betrouwbaar en nog eens betrouwbaar. Als je praat over Lodewijk Asje, dat is iemand die je gewoon in alle opzichten kunt vertrouwen. Hardwerkend en altijd staan voor de sociaal-democratie. Fantastische campagne gevoerd in 2006. Rozen uitdelen, Osdorpplein in Amsterdam herinner ik mij nog. Rijen mensen stonden te wachten op een gesprekje. En het ging over ingewikkelde dingen, maar ook over eenvoudige dingen van het leven. En in die periode moesten wij in het college in Amsterdam een belangrijk besluit nemen over wel of niet uitbesteden van schoonmaakwerk op het stadhuis waar heel veel vrouwen werkten. En toen zei Lodewijk Asser, wij zijn hier tegen uitbesteden, want precies voor deze schoonmakers is de Partij van de Arbeid ooit opgericht. Zo'n uitspraak dreunt nog steeds door mijn hoofd en tekent de persoon Lodewijk Asser.